vandaag een muts haken en dit is hij dit is de wafelmuts en ik wil hem eigenlijk ook heel makkelijk uitproberen te leggen aan jullie uh, ik heb hier uh, nog een uh, gemaakt zie je maar eerst wil ik jullie hartelijk bedanken voor het kijken uh, naar nee, iedereen kan haken de duimpjes omhoog en abonneren, op mijn foto klikken. Kijk, en ik vind het zo leuk dat we vandaag, dus eigenlijk nu uh, weer iets nieuws gaan leren. En die wafelmuts, kijk, dit is de echte wafelsteek. Die is echt heel mooi. Uh, ik heb hem ook in het zwart gehaakt, maar ja, dat is natuurlijk heel lastig om uh, misschien uh, te filmen. Uh, ik zal even kijken of je het goed kan zien zo maar ik heb hem ook in een ander kleurtje gehaakt en ja, je kan alle kleurtjes gebruiken die je wil dus ja misschien een gangbare kleur grijs of oker en ik heb deze uh, ook nog gehaakt en ik heb de zwarte al uh, op uh, ja, opgezet en hij is echt lekker het is echt een een lekker bolletje wordt het en uh, de rand die heb ik apart uh, uitgelegd maar dan gaan we gaan beginnen en ik hoop dat je de hele film helemaal afkijkt, want er zijn altijd nieuwe dingen die ik dan misschien nog op het laatst uitleg. En je kan de afspeelsnelheid langzamer zetten of sneller, wat je wil. En uh, dan gaan we gauw beginnen. Dan zie ik je zo weer terug. Tot zo. We hebben nodig om uh, de wafelmuts te maken, is haaknaald. Ik heb haaknaald 5,5 gebruikt. Een centimeter, een schaartje, een steekmarker. Ik gebruik die clipjes. Ik zal de site waar ik deze heb besteld hieronder zetten. En een stopnaaldje. En natuurlijk ook uh, wol. En ja, je kan de gewoon de Royal gebruiken. En op de Royal met een bol heb ik het precies gehaald. Uh, hier zit 100 gram op en 241 meter. Uh, ik heb het dus precies gehaald. En ik zei haaknaald 5,5. Dus uh, hier staat ook op uh, ja, breinaald 4 tot 5 of haaknaald 4 tot 5. Dus, maar ik heb 5,5 gebruikt, omdat het ook de wafelsteek is. En hij moet natuurlijk ook echt lekker vallen, die wafelsteek. En, kijk, dit is ook echt die. Dit is de zwarte die ik gemaakt heb en ik zal eventjes die andere kleur pakken momentje <laughs> Dan moet ik even de andere kleur pakken kijk hier komt de zeegroene uh, kijk die wafelsteek die uh, kenmerkt zich door reliëfstokjes dus reliëfstokjes voor en uh, of gewone stokjes hier want er is één toer gewone en één toer reliëfstokjes en maar dat zijn dan de achterste relief stokjes en dan de voorste en dan de achterste en hoe je dus deze uh, muts haakt die begin je vanuit het vanuit de bovenkant dus vanuit het midden en dan gaan we zo uh, met acht toeren uh, gaan we dus uh, de meerdring erin maken en als we de meerdering hebben gehad Kijk, dan kan je gewoon met de wafelsteek je muts zo lang haken als dat jij wil. En dan gaan we zo beginnen. Dan zie ik je zo weer terug. Tot zo. Je kunt ook het uh, patroon bestellen van de wafelmuts. Dat is echt uh, wel handig om erbij te hebben, omdat het om reliefstokjes gaat maar ik leg het zo goed mogelijk uit en als je het patroon wilt bestellen mail dan naar iedereen of stuur een messenger berichtje en dan kan jij ook die leuke muts gaan haken en dan zie ik je zo weer terug, tot zo! ik ga even alles wegleggen zodat we lekker kunnen werken uh, ik heb ook het patroon uitgeschreven Um, ja als je dat makkelijker vindt dan ga ik nog even wat foto's bij zetten en ik heb natuurlijk eventjes nog gekeken of alles klopt en ja het is wel makkelijk om met patroon te werken maar we gaan het nu dus even uitleggen op de film op youtube um, dus de royal, daar beginnen we mee je haalt het ook maar net hoor met de, de muts dus als je zegt ja ik uh, neem het zekere voor het onzekere Pak dan twee bollen. Maar met één bol gaat het ook lukken. Dus we pakken maken een opzetlus. Je pakt je haaknaald. Die steekt erin. En we beginnen met 4 lossen. 1, 2. 3 4. en dan sluiten we deze toer of deze ring eigenlijk want dit is de bovenkant van de muts met een halve vaste en dan steek je in de eerste steek in en je haalt je draad op en je maakt een halve vaste kijk dan is dit al de bovenkant van je muts even garen pakken en dan beginnen we met de eerste toer Toer 1, haak 2 lossen en haak in de ring 12 stokjes en sluit de toer met een halve vaste. Nou, daar beginnen we dus mee. We beginnen de toer, toer 1, met 2 lossen. En we gaan 12 stokjes in de opening zetten. 1, twee, drie, vier. 5, zes, zeven, acht, negen, 10 11, 12 en dan sluiten we de toer hierboven, het waren twee lossen, 1 2 en ik pak eigenlijk die eerste um, lus die ik zie van het eerste stokje want dan sluit eigenlijk de toer heel mooi dicht met een halve vaste dus je haalt je draad op en je trekt hem door twee lussen en dan wordt hij echt mooi dicht. Dan krijg je echt, uh, ja, wat je even deze bij deze even kijken waar de toer begint. Um, ja, die kan je gewoon niet meer zien. Even kijken of ik de ergens zie. Ik denk dat het toch hier is. Ja, hier. Maar dan kan je bijna niet zien. Nee. Dus ik uh, heb het zo opgelost door eigenlijk de toer één en alle toeren te sluiten bij de bovenste eerste stokje dus die opening die moet je hebben en dan is dit toer 1 en dan zie ik je bij toer 2 dan zie ik je weer terug tot zo We beginnen toer 2 en ik pak even een ander kleurtje erbij zodat je goed het verschil ziet met uh, ja, wat ik eigenlijk aan het doen ben omdat het reliefstokjes zijn. Maar we beginnen nu met toer 2 en toer 2 begin je ook met twee lossen. Nou, ik begin. Ik pak gewoon even de draad op en gewoon normaal ga je met één kleur verder. Maar je begint toer 2 met 2 lossen. Oh, 1, 2, dan zoek je je eerste stokje op en daar ga je een voorste relief stokje van maken. Dus je slaat om en je gaat uh, je stokje, eigenlijk je gaat voor je stokje steek je erin, en dan ga je achter het stokje langs en dan haal je weer je draad op. en Dit is een relief stokje, Dat is een voorste relief stokje. Eigenlijk begint iedere toer daarmee met het voorste relief stokje. Dan gaan we een stokje hier tussen zetten, dus tussen eigenlijk naar het eerste relief stokje aan de voorkant daar zetten we een stokje in zie je dan is dit je meerdering en toe 2 herhaalt zich elke keer dus je pakt een relief stokje aan de voorkant en je gaat een extra stokje tussen de stokjes haken dus je haakt een relief stokje aan de voorkant voorste relief stokje en je gaat een stokje tussen die stokjes haken. Een relief stokje aan de voorkant. En een stokje tussen die stokjes. Een relief stokje aan de voorkant. En een stokje tussen de stokjes. een relief stokje aan de voorkant en een stokje tussen de stokjes en zo ga je heel toe 2 af, dan zie ik je op het einde hier, dan zie ik je weer terug tot zo! kijk ik heb nu tot het einde doorgehaakt, ik heb hier weer de relief stokje en een stokje gedaan en dan komen we bij het laatste stokje en dan ga ik weer een relief stokje van maken en een laatste stokje tussen de stokjes in of tussen het begin, kijk dit is de begin 2 losse en dan doen we deze toer weer sluiten hierboven op die eerste steek met een halve vaste daar sluiten we de toer en dan was dit toer 2 en dan zie ik je bij toer 3 Daar zie ik je weer terug, tot zo We gaan nu aan toer 3 beginnen weer met het zeegroen, dus ik pak even gewoon de draad op. We beginnen met twee een, twee. En we beginnen tour drie, met 2 lossen. 1 2 En we beginnen toer 3 met het voorste reliefstokje. stokje. Dus om het stokje heen 1 stokje maken. Dat is eigenlijk dat is het. En in toer 3 ga je twee stokjes in een steek haken, dus deze steek daar gaan we twee stokjes in haken. Kijk dan heb je twee stokjes in één steek gehaakt, en we gaan om de uh, relief stokjes weer een relief stokje maken. Dus toer 3 is niet anders dan een relief stokje en twee stokjes in een steek dat mag je niet vergeten anders heb je de meerdering niet dan pak je weer het relief stokje op dan maak je weer een relief stokje op en dan gaan we weer twee steken in een steek maken 1 twee een reliëfstokje even de hmm. garre pakken zo so. en twee stokjes in één steek een relief stokje en twee stokjes in één steek zie je dat je dan hier die meedring hebt gemaakt en dan toch gewoon op het relief stokje voor weer een relief stokje maken nou dan zie ik je op het einde van de toer. daar zie ik je weer terug, tot zo! we zijn nu op het einde van de derde toer en ik heb hier dus nog een relief stokje voor gedaan en twee stokjes in een steek en dan sluiten we de toer weer hierboven in deze steek nou, ja, er zijn die twee losse, ik pak toch die steek van het stokje en dan sluit ik de toer met een halve vaste en dan gaan we weer met uh, dit was het einde van toer 3 en dan gaan we nu aan toer 4 beginnen en dan zie ik je zo weer terug, tot zo! We gaan nu aan toer 4 beginnen met 2 lossen en dan moet ik even het andere kleurtje pakken. En nu gaan we de meerdering pakken door 2 voorste relief stokjes te maken, en op die gewone stokjes gaan we achterste relief stokjes maken, dus we beginnen met die voorste relief stok, stokjes 1. 2. zie je dan is dit de meerdering en dan gaan we om elk gewoon stokje een relief stokje achter maken dus dan steek je van achter je werk in en je duwt je stokje naar achteren en je haalt je draad op en je maakt je stokje af is altijd even oefenen maar je gaat van achterlangs je duwt je stokje naar achter en je pakt je draad weer op en dan gaan we weer de meerdering doen dus dit herhalen we twee relief stokjes voor en uh, twee in een om een voorste relief stokje een achterste een achterste relief stokje en weer twee een om um een stokje heen en een achterste relief stokje. en nog een achterste de volgende twee voorste om een voorste relief stokje en achterste relief stokje en de volgende een achterste relief stokje gaat het te snel zet alsjeblieft de afspeelsnelheid langzamer hierboven op de foto of op de video staan drie verticale puntjes en dan kan je de snelheid langzamer zetten en zo maak je heel toer 4 af, dan zie ik je op het einde, dan zie ik je weer terug tot zo we zijn op het einde van de vierde toer en dan sluit, kijk ik heb hier twee reliefstokjes voorgedaan voor gedaan en een reliefstokje achter en nog een relief stokje achter, ik moet zeggen met twee kleuren is hij ook fantastisch leuk maar goed we gaan, uh, zijn nu bij het uitleggen en dat gaat dus uh, nou, dan gaan we nu dus de toer sluiten. En dan pak ik hier deze bovenste V. En dan sluit ik netjes de toer met een halve vaste. En dan gaan we weer met C-groen uh, verder. En dan pakken we nu, even kijken, uh, toer 5. En toer 5 haak een voorste reliefstokje. Uh, en haak een stokje ertussen. dat is de meerdering haak een voorste reliefstokje om het voorgaande relief stokje en dan gewone stokjes haken maar goed ik, uh, ik ga dit patroon nog nog makkelijker uitleggen tenminste nog makkelijker uitschrijven en dat kan je kopen via iedereen kan haken hotmail.com of via messenger en dan uh, ja, dan krijg je een berichtje hoe dat je het patroon kan bestellen. Uh, we beginnen dus met toer 5 met 2 lossen. 2. Ik heb even de draadjes eraan laten zitten. Zo, 2 lossen. En wat moesten we doen? Een voorste relief stokje om het voorste relief stokje. Kijk, hier zijn er twee natuurlijk, want die hebben we net gemerderd En dan is het wel makkelijk als je met twee kleuren werkt. En dan gaan we één uh, stokje ertussen haken, dus hier tussen één stokje. Dat is de meerdering. En dan weer één voorste relief stokje om dat tweede relief stokje en dan gaan we twee, uh, even kijken, haak een stokje, een stokje. Ja, dit zijn gewone stokjes nu. Nu gaan we gewoon één stokje haken. En op het volgende stokje nog een stokje. Dus toer 5, relief stokje op het vorige relief stokje een gewoon stokje ertussen dat is de meerdering een relief stokje en twee gewone stokjes op het stokje een relief stokje een stokje ertussen een relief stokje en een stokje op een stokje en nog een stokje op een stokje en zo haak je heel toer 5 af wil je dus steekmarken gebruiken wat nu echt niet echt niet nodig is want je ziet het echt wel dan kan je zo'n clipje erop doen maar ik zie op het einde van de toer dan zie ik je weer terug, tot zo en dan zijn we nu op het einde van de vijfde toer en het was echt wel een fijne toer want je gaat gewoon een relief stokje om een relief stokje een extra stokje dit is je meerdering en nog een relief stokje en uh, twee uh, gewone stokjes en dan gaan we nu de toer sluiten in die bovenste v met een halve vaste dus je haalt lekker je draad erdoor, oh ik vind het zo leuk met twee kleuren, dat had ik eigenlijk eerder moeten weten maar misschien dat ik er nog wel een paar ga maken <laughs> uh, dan gaan we nu met toer 6 beginnen, zie ik je zo weer terug, tot zo we beginnen toer 6 Toer 6. Ik lees het even voor. Haak 1 voorste relief om het voorgaande relief stokje. En dan haak 2 achter relief stokjes om het voorgaande stokje. Dus 2 achterste. En dan weer haak 1 voorste relief stokje om het voorgaande relief stokje, En haak 1 achterste relief stokje een achterste relief stokje oh ja nou ik ga dit eigenlijk nog beter uittypen zodat het iets duidelijker staat per toer. en we gaan aan toer 6 um, beginnen en die begint met twee losse twee losse de draad aantrekken en we beginnen dus met een voorste relief stokje om het voorgaande relief stokje gewoon stapje voor stapje, nou neem ik per ongeluk de achterliggende draden mee je haalt het gewoon dan uit en je begint rustig opnieuw, je slaat je draad om en je gaat achter je stokje langs en je maakt een voorste relief stokje dan haak twee relief stokjes om het voorgaande stokje, dus hier moet je twee uh, Reliefstokjes achter haken. En dat is een beetje lastig, want ik heb het natuurlijk al getest. De ene gaat heel goed. Dus die pak je als achterste relief stokje. Well, even omslaan. Achterste reliefstokje. Maar nu moet je nog een keer een relief stokje maken en omdat het heel lastig is en heb ik al een paar keer geprobeerd hoe moet ik dit nou van achter zo pakken dat kan wel hoor maar ik vind het zo lastig dat ik zeg van nee dit gaat gewoon zo niet dus de tweede die pak ik gewoon hier aan de achterkant ik draai mijn werk een beetje en dan haal ik om het stokje heen en pak mijn draad op en haal door twee en haal door twee dus zo heb ik het mezelf aangeleerd. Dus dit is dus de meerdering van toer 6. Uh, en dan gaan we weer een voorste relief stokje maken. Om het voorgaande voorste stokje Zie je? Dan heb je dus een voorste reliefstokje. 2 om, om het stokje heen en dan aan de achterkant en dan doe je het zoals ik het eigenlijk net heb uitgelegd en dan gaan we deze, hier gaan we gewoon twee achterste ja per stokje een achterste relief stokje maken en de volgende zo en dan wordt dit dus herhaald deze reeks dus een voorste twee achterste op één stokje, een voorste en achterste, één achterste. Nou, dan gaan we dus de herhaling. Een voorste, twee achterste. Dit is één. Dit is dus één. En dan keer je werk en dan pak je je draad op en dan ga je om het stokje heen. En dan pak je de tweede. Dus dit is je Meerdering. dan weer een voorste, een achterste en de volgende weer een achterste dus dit is en die is, lijkt lastig, maar is gewoon even wennen dat je die meerdering om het achterste stokje twee stokjes moet doen. Dus een voorste, twee achterste om één stokje, een voorste, één achterste, één achterste. En dat is je herhaling van toer 6. En dan zie ik je op het einde, dan zie ik je daar weer terug. Tot zo. We zijn op het einde van de zesde toer, kijk, dat is echt leuk hoor, die voorste relief en twee achterste op één voorste en een achterste en een achterste. En, een achterste en, een achterste en we sluiten toer zes met een halve vaste in die bovenste steek. En je ziet dat je ook bijna die aanrichting zo met die Nieuwe toer, die zie je ook helemaal niet meer. Kijk, en je gaat alleen maar meerdere nog steeds. Dus uh, ja, dit was het einde van toer 6. En dan gaan we met toer 7. Gaan we weer verder? Dus wil je het patroon bestellen via: iedereen kan haken: het hotmail.com of via messenger en dan krijg je ook bericht, uh, abonneren vind ik wel heel leuk en iets onder de video zetten vind ik ook altijd heel erg leuk en dan gaan we door met toer 7 en dan zie ik je zo weer terug, tot zo we gaan verder met toer 7 haak 1 Voorste relief stokje om het voorgaande reliefstokje. haak twee stokjes. Haak 1 voorste relief stokje om het voorgaande relief -stok, stokje -stok, -stok, en haak twee stokjes. En dan herhaal je. We beginnen de toer weer met twee lossen. Dat betekent dat we toer 7 dat we daar niet meer in gaan meerdere Dus we beginnen met twee lossen. Even aan het draadje trekken en we beginnen dus met een voorste relief stokje. en doordat we eigenlijk niet meer gaan meerdere gaan we dadelijk ook echt die muts erin krijgen hoor dan gaat hij vanzelf daar krom trekken en dan krijg je ook echt een mooie wafelsteek maar we zijn dus begonnen met twee lossen en een relief stokje en nu gewoon een stokje op een stokje en een stokje op een stokje en een relief stokje dus we meerdere niet meer we gaan nu een stokje op een stokje een stokje op een stokje zet de video langzamer hoor en een relief stokje dit is heel toe 7 dus so, twee lossen een relief stokje voor een stokje op een stokje een stokje op een stokje een relief stokje een stokje op een stokje een stokje op een stokje en een relief stokje en zo ga je heel toer 7 ga je verder tot op het einde en daar zie ik je weer terug, tot zo we zijn op het einde van de zevende toer die sluiten we met een halve vaste en we hebben hierin niet meer gemerderd, zie je en we krijgen dadelijk echt um, ja, de bolling van de muts en dan gaan we door naar toer 8 en dan zie ik je zo weer terug tot zo we gaan naar toer 8 en we beginnen met twee lossen het is heel slecht weer buiten dus als je de wind hoort dan weet je dat het slecht weer is ja het is echt lekker om een tutorial te maken toer 8 we beginnen met twee lossen en we beginnen met een voorste relief stokje en omdat we nu niet meer meerdere gaan we nu natuurlijk die wafel erin weer maken en gaan we een achterste relief stokje maken en op het volgende stokje ook weer een achterste relief stokje en de volgende dit is een voorste dan gaan we een voorste relief stokje maken Ja, dit wordt toer 8, dus toer 8 is echt een achterste op het gewone stokje, nog een achterste en een voorste relief stokje. Dus je begint toer 8 met twee lossen: een voorste relief stokje, een achterste, een achterste relief stokje, een voorste weer een achterste nog een achterste en een voorste relief stokje en zo ga je door heel toer 8 en dan zie ik je op het einde dan zie ik je weer terug tot zo we gaan toer 8 sluiten in de bovenste haal je je draad op en je sluit met een halve vaste en dan gaat toer 9, die gaat dus weer met gewone stokjes werken, zodat je nu ook echt um, de wafelsteek krijgt voor de wafelmuts. Dus toer 9, die is dadelijk hetzelfde, die ga ik niet meer voordoen, want die is hetzelfde als toer 7, en toer 8 is weer hetzelfde als toer 10. En dan zie ik je straks weer terug. Tot zo! na toer 8 komt toer 9 en toer 9 is hetzelfde als toer 7 dus uh, dan kan je weer gewoon een relief stokje, een stokje een gewoon stokje en een relief doen en bij toer 10 dan ja die ga ik ook niet voordoen want dat is hetzelfde als toer 8 dan ga je weer eigenlijk achterste relief stokjes maken zoals we net deze toer hebben gedaan, dan krijg je ook echt een mandensteek dus um, ja de toeren herhalen zich en dan krijg je deze hele leuke muts en dan zal ik even kijken tot hoe ver Eigenlijk hoeveel manden steken Dus dit is echt iedere keer toer 7 toer 8. Toer 7 toer 8, toe 7 toer 8. Dat is echt de wafel. Ja, de mandensteek, of de wafelsteek, zo moet ik het zeggen. Dus dan krijg je echt die wafels erin. Um, en dan zal ik even kijken na toer 8. Hoeveel 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 nog 12 toeren voordat je aan de rand kan gaan haken dus uh, ja en dan hecht je gewoon af uh, hoe ik deze uh, rand heb gedaan die zal ik in een andere video uitleggen uh, maar uh, je kan nog 12 toeren doorgaan en totaal is de muts bij mij dan 20 centimeter en dat is. Oh, er valt hier iets. <laughs> um, totaal is de muts 20 centimeter en dat is 8 inch. Dus zo haak je je muts af en ik vond het echt: het is echt een hele leuke steek en ja hier in twee kleuren dat kan ook dat zie je wat je dan krijgt dan krijg je ook echt heel leuk resultaat uh, maar goed je haakt dus gewoon nog door die toer 7 en toer 8 iedere keer en dan mede je niet meer dus dan krijg je echt uh, ja, die hele leuke wafelsteek en een hele leuke muts ik zou zeggen dankjewel voor het kijken graag Abonneren, hier op mijn foto klikken. En uh, ja, de duimpjes omhoog. En tot de volgende video. Tot ziens!